Welkom bij Tomzorg. Tomzorg biedt twee typen krukken aan. Krukken met een open manchette en krukken met een gesloten manchet. Een open manchet heeft het voordeel dat als je een dikke jas hebt of een bandage of iets van die aard, dat je makkelijk de kruk aan kan pakken omdat je hem feitelijk alleen over daarheen heen schuift. Bij een gesloten manchet met een dikke jas gaat dat wat moeilijker. Aan de andere kant, als u een, open, een gesloten machet heeft en u laat de kruk los, blijft die keur staan. Als u een open machet heeft en u laat de kruk los, dan is die ook meteen verdwenen. Dus voor het gemak is vaak een gesloten manchet prettiger. Alleen als u wat meer ruimte wenst, dan is een open manchet prettiger. Succes met uw aankomen. Hartelijk dank.